Aan het plein nummer 23 ligt het logement van Amsterdam. Nu is dat onderdeel van de Tweede Kamer, waar vroeger Amsterdammers sliepen die het landsbestuur vertegenwoordigden. Dit gebouw was in de Tweede Wereldoorlog het onderkomen van Arthur Seyss-Inkwart, Rijkscommissaris van Nederland namens Nazi Duitsland, zeg maar de hoogste Duitse bestuurder. Historicus Geraldine van Freitag van de Universiteit Utrecht vertelt over Seyss-Inkwart. Dit is het gebouw van het logement uh, van Amsterdam. En in de Tweede Wereldoorlog uh, was hier eigenlijk het kantoor van uh, Arthur Seyss-Inkwart gevestigd. En wie is Seyss-Inkwart? Hij is de rijkscommissaris van het uh, bezette Nederlandse gebied. Hij is hier in mei 1940 is die, uh, geïnstalleerd, door, eigenlijk voorgedragen door Hitler zelf. En hij was de hoogste persoon van het uh, Duitse bezettingsbestuur. Ja, wat was zijn uh, taak dan precies? Nou, het Rijkscommissariaat is eigenlijk een, een toezichthoudend uh, bestuur. Dat als het ware als een soort paraplu boven het uh, Nederlandse uh, ambtelijke apparaat werd gezet. En zou toezicht houden op hoe het hier in Nederland gaat. Hij kreeg wetgevende bevoegdheden. Dus het was eigenlijk een koning en een uh, wetgever in één. Dus hij was echt het on ...begrensde macht in Nederland. Ja, hij was de baas in dit land, ja, ja, ja, maar geen militair? Nee, het was wel een SS'er, dus als je hem in een uniform ziet met een pet op... ...dan is dat het SS-uniform waarschijnlijk. Maar hij had geen uh, militaire rang in Nederland in ja. ieder geval. En wat kun je nu nog zien aan dit gebouw dat hij er in de uh, oorlog heeft gewoond? Nou ja, aan de voorkant zie je natuurlijk heel goed die uh, verstevigde deur die door de Duitsers is aangelegd om zijs inkwart te beschermen als die zou binnenkomen in het gebouw. En in het gebouw zelf is ook nog een uh, Lufthschutzraum, dus een schuilkelder aangelegd, waar hij kon schuilen als er een uh, aan, aanval vanuit de lucht zou zijn geweest. Ja, en die deur is er nog steeds. Die deur is er nog steeds. Ja. En hierachter, wat toen de tuin was, stond een bunker. Dus dat is een extra verstevigde plek waar hij kon schuilen als er een uh, luchtaanval zou plaatsvinden. Wat was zijn een band met Hitler? Nou ja, hij is persoonlijk benoemd door Hitler en hij had ook persoonlijk verantwoording af te leggen ten aanzien van Hitler. Dus er was een direct lijntje tussen hem en uh, Hitler. En hoe is hij aan uh, zijn eind gekomen? Nou, hij is een van de twintig kopstukken van het, uh, het Nazi-regime uh, die in uh, Nuremberg na de oorlog zijn veroordeeld. Uh, en te, te, Hij is ter dood uh, veroordeeld, dus hij, heeft, hij is opgehangen en uh, dat was het einde. We zitten hier voor de Ridderzaal, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, ook een heel belangrijk gebouw voor Suis-Inkwart. Ja, Sijs inkwart is hier geïnstalleerd eind mei 1940, geïnstalleerd als Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied. Die dag wordt ook wel Bruine Prinsjesdag genoemd. En bruin is de kleur van de nazi-beweging. Dus van, en de uniformen van de natiebeweging waren bruin. Dus vandaar de naam Bruine Prinsjesdag. En wat heeft hij toen bekendgemaakt hier? Wat heeft hij gezegd? Nou, hij heeft bekendgemaakt dat hij het gezag namens Hitler... het gezag overneemt van de militairen, dus van de weermacht in bezet Nederland. En dat hij hiermee de belangrijkste man is voor het Duitse regime in Nederland. En wie waren daarbij? Want het waren heel wat mensen die hier toen stonden. Ja, dat was eigenlijk de hele top van de weermacht die in Nederland aanwezig was. Uh, die had tot die tijd het bestuur hier vormgegeven. Uh, er was bovendien ook een, een, een aantal nieuwe bestuurders die Seys inkwart had meegenomen, Duitsers. Dus hoge Duitse autoriteiten. En daarnaast zat er eigenlijk de top van het Nederlandse uh, ambtenarenapparaat was ook aanwezig. Dus de secretarissen-generaal. En buiten ook nog veel militairen? Ja, buiten stonden ook militairen te wachten. Ja, dat hoorde gewoon bij het hele vertrouwen. Ja, Boom. Um.